Het is dus, uh, zaterdag uh, 28 augustus, DVS 33 Hermelo tegen Staphorst. Gelijk de bal van achteruit richting uh, Stef Nijland. Roemion Op de uitgezeten. en uh, blijft wel uiteindelijk in bezit van uh, DVS. Versnellen. Zoekt zijn man op. Nu Harry uh, Pinacci Heiri. met de bruit, randje 16. Wordt gehinderd. Gaat nog proberen te schieten. Nee, balletje naar Ali Akla. Ali ak Oh, mooie actie. Onder de voet. Oh. Net iets te ver oh. voor zijn zi uit. Maar, uh, wel, uh, Is de mogelijkheid voor Mogelijkheid Davies? En het uh, bal gelijk uh, goed terug heroverd. Mogelijkheid in de zesde minuut. Houdt het bal gedaan. binnen. Wingback mee naar voren. Voorzet, nee. Romion. Ja! Doppend! Assist van uh, Fint Kluiver. Goed, uh, goede actie van DVS aan de linkerkant van het veld. Vindt Benjamin Romeo en En tik binnenkant, baal binnen, 1-0. Goed, uh, goede bal. Ik dacht dat die net... Uh, ik wist niet of hij helemaal goed zou uitkomen, maar dat lukte. Met de binnenkant richting uh, de verre hoek. Inworp voor uh, Staphorst. Haanstra. bonken gespit. Het, wa Het was Jeremy Jonke, die moest wegwerken daar. Ja. Haanstra. Handig. Combineert daar. Gaat ook schieten. Nee, oh, er komt een kans aan. En daar is de 1-1. <applacht> Nummer 22. Sander de Grote. Geen buitenspel. Een beetje rommelig uh, voor de beetje goal uh, van DVS. Allemaal net van halfduels. Je duels. voelde het een beetje aankomen. De, de bal ging niet echt, kwam niet echt goed weg. En. Uh, die Haanstra die kreeg een combinatie aan. En uiteindelijk komt de bal voor de voeten van. Uh, de Grote. En die. Uh, ja. met een rolletje eigenlijk onderdaan door. Zo moet je het eigenlijk een beetje zien. Ja, in de goal. Zat er nog tegen nou bij een ja, 1-1 uh, hier. Roemion kan gaan versnellen. Via. Goede buitengoed. Nu uh, Akla de bal aanvallen en gewoon gaan schieten. Kap, één kap. Oeh, geen mensen was uh, op de benen van uh, Muis. Weer een uh, goede kap van Ali Akla, maar uh, geen goal. Veenhof. Van Hilte, voetbal het oplossen, dat lukt ook. Nu Akla, kort uh, op de uitgezeten, dat is een overtreding. Duwen in de rug. Snel, uh, Snel genomen. Van nu Nikke van Hilton. Nu, uh, nu moet je naar binnen toe. Achterin is Stef. Helemaal op, en op de 16. Goede aanname. Oh, jammer. De bal stuitte de, ja. een stuitje naar hem toe. En uh, daardoor was de controle lastig. Maar goede hervatting snel van uh, Akla. Nijland uh, wipt hem uh, richting Romeon. Gaat Met de ruimte. Hey. Boom. Wel op de goal, maar niet hard. En verrassend genoeg geschoten ja, door Stef Nijland. Tegen Ajax had hij dat ook uh, een moment. Dat hij... Uh, dat zijn schot niet zo hard was. Mooi strakke bal, Efren, op uh, Stef Nijland. Kluiver, kan hij daar wat mee? Goeie, Goeie voorzet. Oh, maar, uh, Nee, niet de tweede paal. Het is hoog genoeg, maar te scherp. Wow! <truid> Mooie vrijtrap, Dito Redding. Maat zat er goed bij. Zo. Hij vloog. Hij vloog hem en hij tikte hem uit de linkerbovenhoek. Vindt Kluiver even aan deze kant. Controleert de bal. Geeft de bal ook keurig aan Quincy Veenhoff. Moet naar zijn linker. Ligt een beetje onder hem. Deze bal uh, komt niet bij Stef Nijland. Nu moeten ze in de omschakeling. En daar is Staphorst uh, voor gekomen om in die omschakeling toe te slaan. Buitenspel. Dat is buitenspel. Stef Nijland niet. Keeper kijk, eens, kijk eens, keeper, keeper uit zijn goal. Ja, dan komt hij daar. Komt, daar, komt, daar, komt, daar. Oeh. Oh, het, het, het, het, de goal was leeg. Maar het net. was een lastige hoek. Je zou toch zeggen van uh, Stef Nijland, hier moet je maken. Ja. Dit is goed van Stef. Ja, dat is een goede bal. Kan Quentin Veenhoff daarbij? Ja, komt uh, Nicky van Heelten ook erbij. Achterin, Benjamin Romyon. Die verdenkt het zich in één keer. Oh, voorlangs. Ja, een goede mogelijkheid voor DVS. Veelvuldig aan de bal en, uh, nou ja, misschien dat de Staphorst ook wat uh, vermoeid raakt. Kijk, daar kruipt hij voor. Remyon. Kort en snel draait. En achterin de daar Nicky van de Hilton moet scoren. Oh! jochie. Wat een kans zeg. Maar wat uh, net binnenkantje voet. Kan hem zo in de bovenhoek schieten. Maar ja, hij een beetje op zijn ja. scheenbeschermer of zijn enkel. Of zo. Goeie kans. Beseft hij zelf ook. Hier in Ermelo ook weer de tweede helft van start. Staphorst, Muis met uh, de bal naar uh, Mulder. Het is balverlies. Ik kan uh, DVS misschien wat mee. Roemion gaat afwerken. Maats. Of, uh, weet hem te keren. En nu uh, langs een paar uh, lijven van uh, Staphorst weer uh, Evre. Aanvoerder Evre naar Akla. Handig uh, weggedraaid. Met wat risico. En uh, weet hem bij uh, Stefan Eiland te krijgen. Bal naar uh, Kluiver. Voorzet. Bij... Oh, uh, jammer. Beem in de iets te hoog. Naar, uh, Kruiseer. er overheen Veenhoff kan hij die, die aannemen. Dat lukt. Maar uh, kort op de huid gezeten. Een hakje naar Hayri Pinacci. Met een goede... Nu dan. Aanname. Kruiseer wil uh, Pinacci inspelen, maar dat mislukt. Het was uh, een goed schot van Harry Pinacci, nummer 6 van DVS. En uh, Kruiseer daarna. Stef Nijland vindt Kluiver eroverheen. Bal gaat naar Ali Akla. Stef Nijland kan die Benjamin Romillon ertussen krijgen. Ali Akla. Oh, wat een heerlijk hakje! Stef Nijland. Ali Akla kap nog een keer. Wat een kans. Maar wat een mooie actie van Stef Nijland. Hij wipt hem over hem heen. Ja, maar mooie kansen maar daar, uh, we, nog geen doelpunt. Daar winnen we niet mee. Het is uh, Stef Nijland, die uh, 70 minuten uh, prima gevoetbald heeft. Een aantal mooie kansen gecreëerd. Zelfs niet uh, tot scoren kwam. Maar uh, nu dan. Uh, R.N. Deze wil druk de zetten, ondertal nu voor uh, Staphorst. Lange bal. Kan van de Brink daarbij? Geen overtreding, vindt uh, de Brito Rock. Niet te lang bij stilstaan, zegt de trainer ook. Peter Wesseling doorvoetballen. We hebben een doelpunt nodig. Nu speelt hij Ern in. Goeie aanname. Goede bal, hoor. Uh, Veenhoff, niet echt de lengte voor de goal. Strakke bal voor. Oh, Benjamin Roemeon. Roemeyon. Nu dan uh, 16. Kan er... Uh, nee. Het is uh, Luchtenberg die uh, eruit gaat. Goed dichtgelopen door Roemeon. Speelt daarbij de bal. Ook uh, gelijk uh, diep gespeeld. Veenhof kruist er voor langs. Nu uh, misschien. puntetje. Blijft die bal... Oh, van, van de, de doel heen de... gehaald. jongen, Je hebt van die wedstrijden. Kruiseer. Uh, die helemaal vrij staat. Uh, Roemeyon draait weg. Kan hij bij een DVS komen? Tweede instantie zelf, maar hij gaat op de bal staan. Nu uh, van Hilton. Maar wordt uh, in de rug gelopen. Geen overtreding. Van de of krediet naar. Uh, Sander de Grote. Bal overgenomen door de DVS. Er. Roemion, Roemion gaat kappen. Nou, Komt hij top het komen? Ja! Jongen, jongen, Quincy Veenhoff. Ja, Quincy grotere Veenhoff. kansen krijg je niet hoor. Vorige week uh, in Amsterdam. Lukt het hem niet om de wedstrijd op slot te gooien. En nu uh, lukt het hem niet om de wedstrijd te beslissen. Haanstra naar uh, Luchtenberg. Dat is een goede bal. Oeh, wat een geweldige Oeh, redding. Oeh, nog steeds gevaarlijk. Nee, kan nu worden weggewerkt. De bal kan ook binnengehouden worden. Door Kruisheer. Ren, geen balverlies daar. Doet hij niet. Jonker. Nu dan. Rumion, nee. Voetje ertussen. We Alles is kort. Nee, Quincy Veenhoff. te brengen. Over de voet heen en een penalty. Ja, een penalty. <laughs> penalty. We gaan hier uh, een spannend, dying seconds van deze wedstrijd meemaken. Zuur voor uh, stapborst. Maar uh, de beste man uh, van Staphorst staat in de goal. Weerman uh, loopt richting een assistent. Roemion de heeft die bal gepakt. De beste man kon er niks, uh, niks aan doen. Duidelijk niet eens met uh, de penalty. En, uh, het is Benjamin Roemion. Normaal gesproken is het Ali Akla. en Die scoorde vorige week. En nu uh, is het de verantwoordelijkheid. Ook voor de drie punten, terwijl de teller al op 90 minuten staat voor uh, Roemil. komt hij? Ah, je pakt hem ook nog. Het wordt de man of the match. Die keeper. Terwijl de speaker uh, denkt dat hij er al in zit. Is het uh, zo'n wedstrijd? Wat is dit, hé. Uh, een geweldige reflex van uh, Jorik Maats. En eigenlijk was de penalty ook niet heel slecht. Ja, maar die keeper die pakt hem geweldig. Maar, uh, Maats. Die jongen, die uh, kiept een geweldige pot. Ze keeper van het Zo, ja. Rumion nu aan de bal, maar uh, vecht voor elke meter. Kan hem aannemen, maar het is daar druk. Van Dijk, Jonker. Jurien van der Brink, nu uh, bal richting ja, uh, Quincy, Quincy Veenhoff, die stond daar wel vrij, die kan ook weg en Kijk voor kruisen. Eens, nu uh, overzicht houden. Veel tijd. Dat is niet fijn als je zo'n voorzet aflevert en daar is het meteen ook klaar mee. DVS verspeelt hier punten.